Ik ben Erik Henneke, ik ben manager e-mobility bij, bij Tribus en verantwoordelijk voor alle elektrobusprojecten. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de Movitas was het bouwen van een elektrische stadsbus in het midi-segment. Super wendbaar om daarmee de binnensteden te, te kunnen bedienen. Zo'n bus is, is zwaar door, door batterijen en, en door de capaciteit voor veel, veel passagiers. We hebben dat voorzien door een heel slim chassis te creëren, licht gewicht, om daarmee het verbruik laag te houden en tegelijkertijd capaciteit te bieden voor batterijen en veel passagiers. We hebben een RVS chassis toegepast, eigenlijk uniek in zijn soort, en wat we ook van scratch af ontwikkeld hebben specifiek voor dit doel. Het verbruik van een bus wordt vooral bepaald door uh, thermomanagement. Het verbruik van warmtepomp, airconditioning, uh, ja, verwarming en koeling van, van het passagiersgedeelte. Het is natuurlijk een enorm volume wat je wil koelen of uh, verwarmen. Daarbij gaan de deuren nog open en dicht, wat ook niet, niet helpt natuurlijk. Dus we hebben het maximale gedaan om daar efficiëntie in te bereiken. Onder andere een warmtepomp door dubbel glas, verwarming in de stoelen bijvoorbeeld. Preconditioning doen we uiteraard ook bij deze bus. dus Dat betekent dat die, voordat de bus gaat rijden, dat de temperaturen al op het juiste niveau gebracht worden. Dus je moet het zo zien dat de thermostaat aanslaat en het passagiersgedeelte op de juiste temperatuur gezet wordt. Het chauffeursgedeelte op de juiste temperatuur, zodat je geen energie kwijt bent aan het opwarmen van de bus. Allemaal dat soort toepassingen om dat verbruik te reduceren. Deze bus is uiteraard uh, connected, dus men kan op, op afstand uh, meekijken wat er gebeurt. Uh, denk aan de uh, state of charge, uh, denk aan de range, temperaturen, uh, snelheid, waar die zich bevindt. Uh, eigenlijk uh, alle parameters die we, die we willen uitlezen, die kunnen we uitlezen op afstand. Het uiteindelijke uh, hoger doel daarvan is uh, om ook uh, storingen en dergelijke uh, te kunnen uh, voorspellen om op die manier uh, predictive maintenance uh, te kunnen doen en de bus uh, naar binnen te kunnen halen voordat een storing zich gaat uh, voordoen. Veiligheid is voor ons ontzettend belangrijk. Dus die chauffeur die moet, uh, moet goed zicht hebben. We hebben hem uh, op een hoge positie uh, gezet, zodat hij uh, goede zichthoeken heeft over het, uh, over het stadsverkeer. Uh, camera's uiteraard om, uh, om goed uh, naar achteren te kunnen kijken, maar ook uh, camera's voorop en achterop om, om ook die, uh, die dode hoeken die er toch zijn uh, te kunnen, kunnen zien.